Dag Chris, het nieuwe jaar is begonnen en op de beurs eigenlijk vrij zenuwachtig. Enerzijds omwille van de oprukkende omicron-golf, anderzijds omwille van bezorgdheid rond een oplopende rente, omwille van de inflatie. Maar laten ons vandaag eens de waan van de dag overstijgen en kijken naar het jaar 2022. Naar goede jaarlijkse traditie hebben jullie bij The Research een voorkeurlijst opgemaakt: voorkeurlijst van aandelen die de grof Peterkam goed ziet presteren in 2022. En dan kunnen we natuurlijk niet om de coronapandemie heen. Hè. Er zijn een aantal bedrijven die daar garen bij spinnen, zoals bijvoorbeeld een Fagron en een ASML. Ja, inderdaad. Fagron zetten we terug op de kooplijst. heeft een zeer moeilijk jaar 2021 gehad. De koers nam een duik met maar liefst 30 procent. Maar als we kijken wat er nu dit jaar kan gebeuren, zie je toch wel dat mensen gaan terug naar een dokter gaan, gaan terug hun eigenlijk persoonlijke medicijnen gaan gebruiken. Dat is natuurlijk goed voor de apothekers die natuurlijk meer business kunnen geven aan Fagron. En als je dan weet dat het bedrijf eindelijk nog eens komt met een Capital Markets Day in maart, verwachten we toch wel mooie met tot lange termijn guidance dat hieruit komt. En dan ten de, de derde, als we kijken naar ja, de schattingen, zoals ik daar juist zei: die koers is wel met name een derde gezakt. Maar de schattingen zijn eigenlijk maar 10-15 procent naar beneden gegaan. Dus uiteindelijk denken we dat er enorm veel ingeprijsd is. en dat voor zo'n kwaliteitsaandeel er nog veel potentieel is aan de huidige niveaus. En wat ASML betreft? ASML natuurlijk was al een van de grote winnaars van de pandemie, maar we denken eigenlijk de komende jaren dat het opnieuw kan profiteren. Het blijft natuurlijk een zeer monopolistische speler in zijn segment. Met de EUV hebben ze echt iets in handen wat niemand anders kan aanleveren. De nieuwe technologie die eraan komt, zijn ze ook al bij de eerste die het kunnen gaan doen. En dit zal nog zo blijven voortgaan. Ook al lijkt die waardering misschien optisch redelijk hoog, als je kijkt naar de sterke groei en vooral het sterke margepotentieel, is er nogal heel veel potentieel naar de toekomst toe. We hebben ook onlangs berekend bijvoorbeeld dat de dienstensector bij hen een stukje kan bijdragen aan die groei. En als je dat allemaal in rekening neemt, ja, zien we nog heel veel upside voor dit bedrijf. Een ander aandeel dat jullie opnieuw op de voorkeurlijst plaatsen is Justy Takeaway. Waarom dit jaar? Ja, vorig jaar het op de lijst gezet, maar werd moeilijk geapprecieerd door de markt. Dit jaar geloven we echt wel dat ook zeker aan de huidige waardering en de huidige koersniveaus de reactie overdreven was. Als we kijken naar de online fooddistributie, die zit maar op 14% in de markten waar zij actief zijn. Dus er is nog gigantisch veel potentieel als we kijken naar de US-market waar het vandaag is, of de UK. Dus nog heel veel potentieel op dat vlak. Ten tweede, als we ook kijken naar de winstgevendheid, scoren zijn natuurlijk veel beter dan concurrentie. Een zeer sterk netwerk. En we mogen het niet vergeten, ze zijn eigenlijk een speler die zal profiteren van de veranderende wetgeving op Europees niveau. Die zegt dat couriers natuurlijk ja, eigenlijk moeten behandeld worden als werknemers, niet als zelfstandigen. Dat heeft bij hen geen impact, maar wel bij de concurrentie. Dus we verwachten wel eindelijk een, een on in dit verhaal natuurlijk. Een aandeel dat jullie ook op de voorkeurlijst hebben gezet, misschien een beetje onverwacht, is Kinopolis. Waarom? Ja, Kinepolis is een speel natuurlijk die enorm heeft afgezien tijdens COVID. Werd wel financieel zeer goed gemanaged en is daar eigenlijk heel uits uitgekomen als een van de weinigen in zijn sector. En als we nu kijken ook hoe het gedrag van de mensen verandert met het hoge vaccinatieniveau, ook bij nieuwe varianten zoals nu met Omicron, denken we toch wel dat we de pandemie die we die achter ons kunnen laten, ergens in het tweede kwartaal van dit jaar. En natuurlijk, als we dan kijken naar de enorme filmaanbod, wat er eigenlijk komt tot waarschijnlijk de eerste jarenaf 2023 anderhalf jaar of misschien zelfs twee jaar, van enorm veel content. Vergeet ook niet, Batman komt er bijvoorbeeld aan dit jaar, de Avatar 2 en noem maar op. Dan denk je toch wel dat zij hiervan kunnen profiteren. Als we dan ook nog eens kijken naar het onderliggende margepotentieel met het Entrepreneurial Plan en Star Plan, ja, dan is het wel een bedrijf wat enorme free cashflow kan genereren en dat eigenlijk die schuldgraad als sneeuw voor de zon kan verdwijnen. En als we dan zien dat het bedrijf eventueel terug kan gaan naar acquisities, dus M&I, waar ze zeer goed in zijn, ja, dan zou het wel eens een home run kunnen worden 2022. Een van de zaken die we vorig jaar hebben gezien is een echte remonte van een aantal industriële waarden op de beurs. En voor de voorkeurlijst hebben jullie opnieuw een aantal industriële spelers geselecteerd. Hè? Welke zijn dat? Ja, klopt. Ook dit jaar zien we een paar industriële namen. En Dit jaar zijn dat Bekaert, De Koning en TKH. Als we kijken naar de eerste twee, de Belgen, ja, is bij ons natuurlijk zeer goed bekend. Een, een staaldraadproducent voornamelijk nog altijd. Maar als we kijken naar de prestaties die het bedrijf gedaan heeft, ja, ze hebben onlangs die guidance enorm verhoogd. De marge zal dus enorm verbeteren op dat vlak. Als we dan kijken wat effect dat heeft op de kaststroom, ja, dat is natuurlijk zeer positief voor de aandeelhouders. Waarmee ze eigenlijk op uiteindelijk dividend kunnen gaan bedoen share buybacks gaan doen of eventueel zelfs terugkeren naar het M&A board wat ook natuurlijk altijd waarde kan creëren. Dus eigenlijk is BKR terug aan een revival bezig en dat met een zeer gezonde balans zeer goede positionering. En ook deze keer geloven we toch echt wel met pricing power, want daar knelde het schoentje in het verleden wel dat ze misschien niet snel genoeg die prijzen durfden te verhogen. Iets wat ze nu dus duidelijk wel durven doen. Dus daar toch wel een van onze eerste calls. Wat is het verhaal dan bij De Keuning? De Keuning natuurlijk, ja, je sprak over revival. Het is inderdaad reeds herontdekt vlotweg in 2021. Maar als we kijken vandaag naar de waardering van dit bedrijf en het potentieel de komende twee, drie jaren, zien we nog enorm veel potentie. Waarom? Als we kijken naar De Keuning is het vandaag eigenlijk een self-help story, noemen we dat. Om omdat bijvoorbeeld de switch van vier platformen naar één platform in Europa zal gemakkelijk 10 tot 15 miljoen EBDA gaan besparen. Als je weet dat de koning 100 miljoen EBDA verwacht wordt te realiseren in 2021, dat is toch een significant bedrag. Als we dan gaan kijken, ook opnieuw hier, naar de balans, verwachten ze tegen eind dit jaar een netto kaspositie, waarmee ze opnieuw hetzelfde kunnen gaan doen, ofwel dividend gaan verhogen, ofwel aandeleninkoop gaan doen, of ook inderdaad ook transacties gaan doen die natuurlijk waarde gaan toevoegen voor het hele bedrijf. Dus al die factoren samen, maakt eigenlijk dat de koning vandaag zeer goedkoop is en een zeer interessante waardering nog noteert. En dan is er TKH, een wat onbekendere naam bij ons. Hè? Klopt, TK is bij ons iets minder bekend, een Nederlands zeer mooi dossier die zowel industriële processen verbetert, maar ook hoogtechnologische oplossingen voor zijn klanten toch wel aanbiedt. En het management is duidelijk zeer ambitieus, Hij wil in de toekomst eigenlijk die marge gaan verhogen, ook wel bepaalde activiteiten gaan afstoten om daarmee ook activiteiten te gaan kopen die hogere marges gaan binnenbrengen en zo eigenlijk het equity story, zoals wij dat noemen, toch wel meer dynamischer gaan brengen en vandaar denk ik ook dat dit een derde mooie toevoeging is aan dit industriele plaatje. Vastgoed, dat blijft bij veel beleggers een favoriet. Zien jullie ook daar opportuniteiten? Tijden voor 2022? Ja, uiteraard. Vastgoed blijft een zeer kernsegment van onze research en ook dit jaar natuurlijk hebben we een paar namen geselecteerd. Aan de longkant kijken we naar VGP, dat is natuurlijk dé winnaar van de e-commerce geweest in 2021 reeds. En we denken eigenlijk dat de komende jaren deze groei zeker kan voortbouwen. De groep heeft natuurlijk een zeer sterke landbank, dus een landwaarde, die kan hergebruikt worden voor herontwikkeling. Als we dan ook kijken de prachtige deal die ze hebben met Allianz, waarbij joint ventures worden gecreëerd, waarmee ze de ontwikkelingen reeds kunnen plaatsen, zorgt natuurlijk voor zeer veel zekere groei. En als we dan zien dat ze reeds met de kapitaalsoperatie van 300 miljoen euro onlangs en natuurlijk recent ook een bondplaatsing genoeg kapitaal voorhanden is om die groei te gaan blijven financieren, blijf, zijn we dan overtuigd dat VGP ook een mooi verhaal wordt in 2022. Kijk, naar de andere kant van het spectrum hebben we natuurlijk een vastnet in Nederland. Er is een speler in het, ja, uh, het high-street segment. Misschien een moeilijk segment natuurlijk, door de lockdowns heel veel afgezien. En we denken ook dat het de korte termijn ook zo zal blijven. Als we dan ook kijken... Je kan misschien wel zeggen van ja, het noteert goedkoop, en dat klopt inderdaad. Als je kijkt naar de discount tot op zich van NAV, die is er wel natuurlijk. Maar weet gewoon dat ja, met een schuldgraad van meer dan 40%, met geen uitzicht op portfoliogroei, zal die schuldgraad eigenlijk zelfs alleen maar toenemen. En natuurlijk ja, zien we daar toch nog wel risico op de investment case. Als we vergelijken deze groep waardering met bijvoorbeeld de baanwinkelspelers zoals een retailer steeds in België en Asensio, dan zien we dat die waardering eigenlijk gelijk is voor een kwalitatief toch wel verschillende portefeuille. Dus vandaar dat Vastnet bij ons een reduce aanbeveling. Kriegt. Chris Kippers, bedankt voor al die inzichten. Het wordt weer een boeiend jaar op de beurs. Ongetwijfeld.